Claim indienen? Simpel. Het werkt als volgt. U vult uw vluchtgegevens in op onze website en ziet direct of u recht heeft op een vergoeding. Bij een positief advies vult u uw passagiersgegevens in en voilà, uw persoonlijk online dossier is aangemaakt. Hier op de tijdlijn wordt de status van uw claim actueel en overzichtelijk bijgehouden. Terwijl u uw boekingsbevestiging, e-ticket of instapkaart en legitimatie toevoegt in uw online dossier of met de handige zelfscan-functie Upload... zijn wij op de achtergrond inmiddels al bezig met een tweede, handmatige check van uw vlucht. Is er geen sprake van een buitengewone omstandigheid, dan nemen wij uw claimvraag aan. U tekent de aangeleverde volmacht, zodat wij kunnen beginnen met de behartigen van uw belangen. Wij sturen claimbrieven naar de vliegtuigmaatschappij en gaan indien nodig voor u naar de rechtbank. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft... Zodra de vliegtuigmaatschappij heeft aangegeven dat zij uw vergoeding gaan betalen, duurt het een aantal weken tot wij de vergoeding hebben ontvangen en deze minus onze succesfee en administratiekosten naar u kunnen overmaken. EU Claim. It's all about passengers.